Ja, zwee je computerino. Ga ra rekcomputers een dag. Ga za, wees mes het treffen niet Tehanjas jan. razameen is mijn Maria. Ryan de hunja, ga za Nora het tamkrant, ga tesnin. zes snien. Toer is een televisie, is een computer, is een tablet, is een laptop, het neem telefonet. Zem reën wewes. Zem reën je Maria. Manija, computer. Mary Jen neemt telefoonet. telefoon, het? Spij het moes. Maria het je mes, getablet. getablet. Je mes en Maria, succes. Mary Jess, waar? Maria, smeres je mes, waar? Je mes, succes. Minika, waar? Maria tenes. Miau, je mes ten nes. het Maria ten waar. Je mes dhash. Maria, je ischers je mes. Mama, teftacher die Maria. Simre je puzzel. Semreer je mes. Shimree Maria, Twerid sba, Nicht twaardt Mosch Ryan het twarin a reklam. reclam. Ryan, het twaar di computer. Ryan, het raga, wees, wees, wees, maar lieje nee? la. مينين اذ ارى كلام امكن شوكولا ني وجيو المليح وزما انصر رحوايج سكوشيزي ارى كلام سمري ارى كلام اني اذي صر شوكولا سكايبن اجحنا حنا تزدغ مني وجج حنا تحنين تكبارا. نورا رايان ماريا اذ باباسن ذي مسن الزيورن اك حنّا. عازون ادزان. سويني تغن سكايب. نورا تجا عراسم. عراسم نس تسماريت احنّاس. سمري حنّا. حنا تفاح نيخت ديك مين تواري دي ارا نورا نورا زوف نورا ڤوڤس ادي مس جين تفكان معلش اتخزا ما ثين دين ها ازين ساعه تيليفزيون كمبيوتر Walikin, Nora, togiet zwid, mermeado ezien zet. Nora, kares iweves et je mes, ken neuwen niet, trimem n haikmer, ga nich computer. Je mes, kares, wacha. Renne ou trimicha computer. Reshem u Trimisha En een som die buurt huis? Sum Karen keek met Nora het van computer. Nora tvah niet te dik. En leg kookclub. Nora je mes het Maria het leg een kookclub. Het zoomen gaat. Nora je mes het Maria je Zwitser haar die Jezus gaan zetten naar niën zonkt en zon. Roegar noradvaar. Zemreer een kookclub. Mijn die kookclub. Hierroegar noradvaar negaat dek. En era tjebbel. Het Ryan, je kimra computer. Ryan ik ga weben. Het heb innes tira chema gedaan. Weben is Ryan het weben is geen chema, een fran is Ryan is sinnedira kta zi vavis. Ryan Itminna Ma'r dhimgha Adira dhira tjemmeh. Symreye tjemmeh. Symreye veves. Ryan. rayon. Rayon, min